Dronten. Goed voor elkaar. Beter de weg wijzen en sneller van dienst zijn. Dat is wat de gemeente voor ogen heeft met deze nieuwe website Wees Welkom. Wat opvalt is de zoekbalk met de tekst Waar kunnen we u mee helpen? Hierin kunt u zelf vragen typen en een keuze maken uit de mogelijkheden die u in beeld krijgt. Als u op een van de keuzemogelijkheden klikt, verschijnt de informatie waar u om vroeg in beeld. Heeft u nog meer vragen over dit onderwerp, kijk dan even bij de veelgestelde vragen in de rechterkolom. Onderaan de pagina staan de meest gevraagde onderwerpen weergegeven. Wilt u een melding maken over bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Druk dan op Iets melden. Bent u ondernemer en hebt u vragen over het starten van een bedrijf? Klik dan op de knop Ondernemen. Wilt u meer weten over wie actief zijn in het bestuur van de gemeente of bijvoorbeeld de openingstijden van het gemeentehuis? Dan kunt u terecht in de groene balk bovenaan de pagina van de website. Wilt u een afspraak maken met een medewerker? Klik dan rechtsboven op de groene knop Afspraak maken. Heeft u al eerder een aanvraag ingediend? Dan kunt u via de knop Mijn dron te zien welke voortgang wordt geboekt. Mocht u ondanks de genoemde mogelijkheden niet de juiste informatie kunnen vinden, neem dan contact met ons op. En heeft u verbeterpunten voor de website, laat het ons weten. Want hoe beter onze website, hoe beter de dienstverlening. Dronten, goed voor elkaar.